Drie hacks voor LinkedIn. Iemand taggen kunnen we natuurlijk allemaal op Instagram, Twitter. Maar als je daar op LinkedIn een beetje moeite mee hebt, tik sowieso eerst dit apenstaartje teken aan voordat je de naam intikt. Als dat niet werkt kun je naast de naam ook de organisatie van de persoon toevoegen. Dan komt de persoon vaak wel naar voren. Ook op LinkedIn worden hashtags steeds vaker gebruikt om op relevante onderwerpen zichtbaar te worden. Maar hoe doe je dat? Plaats na de beschrijving bij een post een witregel met daaronder een aantal relevante hashtags. En check veel gebruikte hashtags zoals LinkedIn tips. Ook deze video kun je daar op die manier vinden. En wist je dat als jij je bedrijfsbeschrijving update, dat je dan op twee plekken moet doen? Je moet het doorvoeren in de Nederlandse en de Engelse versie, anders blijven er twee versies van je organisatiebeschrijving bestaan. Wissel hiervoor van taal in de Admin Overview. Bonustip, ook hier is het weer goed om hashtags toe te voegen die relevant zijn voor jouw organisatie en waar je graag op gevonden wilt worden. <lacht> voor meer videotips en LinkedIn tips, ga naar fw.nu.